Dan haal je gewoon niet elke dag 1000 views. dat is niet zomaar. Uh... Nee, is zomaar best... iets, hoor. dat is best En voor uh... een beginnend kanaaltje, dat is uh... wel bijzonder. Volgens mij horen We nu bij de top van de wereld hoor. Volgens mij wel. Nu Volgens met mij gisteren keek... Ja, gisteren keek ik nog. Volgens mij stond ik gisteren nog op trending. Ja, maar alleen gewoon alleen zeker, ons kanaal, hoor. niet eens onze video's, alleen ons kanaal. Ja, gewoon ons kanaal inderdaad, precies. Ja. Ja. Nou, oh. dames en heren. We zijn in Ghost Recon, leuk dat je er kijkt. We gaan gelijk beginnen. Niet met die auto, te horen ze. Pas op! Ja, okay, je hebt verneukt. Ja, doe gewoon net alsof we niet gezien zijn. Oké, okay, we gaan gewoon gelijk door. Gaan oh, we in zitten nu? Net in de ja, rol, we gaan nu. Oké! Okay. Hoe moet ik slechts mijn karte... Hey! What the fuck? Die helikopter viel op ons! <laughs> nee. Wat slaat dat weer op. Oh hij. We is hem nergens zo. Ja, dan doen we de bootje op. Oh, jezus. dat had ik me echt veel epischer in mijn hoofd. Uh, ja, hè. altijd. Ik ben zo sicker op, uh... Yo! Let's go. Ah, dit is ook wel sick. Het is wel sick. echt kut that's that's weer, maar dat is wel. Dat is wel voordelig voor ons. Wacht, Bootje omhoog. <laughs> ja, hij zit bij de minigun. Die kunnen we wel van uh, achter uh, doen. Die kunnen we wel even in zijn lunch ja, steken. Dat klopt echt heel fout hè. <laughs> ja. Oh, gebruiken. Ik kan hem gebruiken. Oh, ja, nee, oh dat nee, dat, nee, dat, dat is zo <laughs> <dit in. laughs> ja, Oh god. Ja, wat stond er, toen ik echt natuurlijk op hem denk dus toen stond hij echt zo gebruiken. <laughs> Eerst zeggen we over dat is uh, van achter. <laughs> ik ga hem gebruiken. Hé, hey, er komt in, er komt erin. Oh god. Oh nee! Oh god, wat gebeurt er allemaal? Kaan, Iedereen, gewoon kijk eens, kijk eens! <laughs> ja, Deze, stel er echt met een hele squad staat, ze van, hè? Wat was dat nou? Hij komt nu wel heel gevaarlijk dichtbij. Doe het. Kom, laten we hem gebruiken. <laughs> kijk maar dan dansen, joh. Hij heeft echt niks door, hè? Zo. Bam. Zou ik me even ja. doodschrikken, hoor. Ja. ja. Okay, daar gaat hij. Dan laat hem niet wegkomen, hoor. Laat Oe. hem er niet makkelijk komen, hoor. Eet de grond. Ik de okay. Eet mijn schoenen! Oh, hij staat op... ik sta op zijn hand. Oh, je staat op zijn hand, joh. Het doet hartstikke pijn. Het gaat wel een beetje ver, hoor. Ja, dat vind ik vind ook zo zielig, pijn, eigenlijk. Ik kan op ziel. stoppen klikken, nu. Gewoon, ik heb een... Oh, oh! oh je wrijft oh, hem nog een keer extra in, ook gewoon. Oh. oh, joh, joh. Hij wil echt gewoon... Wel... Oh, je verrukt zijn vingers eraf, joh. <laughs> je moet dus een stukje sensoren. <laughs> oh! Oh, man! Oh! Dit gaat te ver. Die vieze vingertjes ook net onder die oh. stalen neuzen. En ook nog gewoon oh. doodmaken ook. Dat is nog het ergste ervan. Ja, dat is echt gewoon. Wij zijn, volgens mij zijn wij gewoon de slechtrikken in die spel ja, hoor. Ja, ik weet niet, dit vond ik echt nergens overgaan. Oh ja, oké. Okay. Ik kan het best twee nemen, want één kan ik niet raken. Oké, okay, ik uh, raak twee, één dan. Oké, 3, 2, 1. Nee, lekker. <laughs> okay. Oh, dat was sick. Ja. Ja. Wow, we doen allebei Dames hetzelfde. Heren. Oh. Oh. Dames en heren. Doe het opnieuw. Ja, Oké. Okay. <laughs> Sorry. Oké, okay, wacht, wacht, wacht. Dames en heren, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze. ...celebration van onze 1000 views op YouTube. Dank jullie wel je allemaal. Deze... Sorry. Was het niet het goede moment? Vond je deze video nou echt top? Laat dan even een like hier achter. En wil je meer dingen zoals dit zien? Laat het weten in de comments. Zijn hem te volgen op Facebook, op Twitter... ...en op Instagram. En dan zeg ik zoals altijd... Uh, doei. Doei.